Ja, die eerste, ik wilde gewoon heel graag echt verder gaan met video's, maar was vastgelopen. Ik had een, uh, uh, een, eigenlijk een weekend daarvoor gevolgd, dat was onderdeel van een opleiding die ik deed. En toen, ja, ik merkte gewoon dat ik toch niet verder kwam. En achteraf weet ik waardoor, omdat het gewoon te hoog gegrepen was, het was te serieus en niet praktisch genoeg. Ik ben heel praktisch, ik wil dingen eerst zelf beheersen voordat ik ze eventueel uitbesteed. En toen heb ik, uh, nou ja, jouw geval. Vonden. dus uh, jij kwam voorbij en ik dacht oh wat een leuke energie en ook nog eens met smartphone dus niet met mijn camera daar liep ik ook tegen aan dat mijn goede camera van Samsung die had geen uh, microfoon externe microfoon uh, mogelijkheid dus ja. ik moest eigenlijk iets nieuws gaan kopen ja toen kwam jij met een uh, met die op oh, ja zo'n zo hele fijne opmerking van ja, met je smartphone en uh, ja, ja dat is fantastisch dus ja dat was echt voor mij de reden om voor jou te kiezen ja. Ik vond het heel fijn dat ik leerde monteren. Dus dat ik nu eindelijk mijn eigen filmpjes kan, kan opsplitsen of een stukje aan het begin eraf kan halen. Dat gaat heel vaak even verkeerd. En uh, een muziekje eronder dat heb ik laatst ook gedaan. Dat vond ik echt gaaf gewoon. En tekst erin of mijn logo. Dat zijn toch dingen die ik wel belangrijk vind. Ja, dus dat, dat was voor mij echt, echt belangrijk. Ja. Deze dag uh, die, die, ja, die geeft je gewoon zelfvertrouwen en ook uh, het, het, het gevoel dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is dus dat je het gewoon zelf kunt en uh, ik heb daarvoor liet ik filmpjes maken ook met uh, met klanten en dat kostte me 200 per stuk dus dan was uh, de cameraman en die deed het echt fantastisch natuurlijk wel anders dan ik het nu doe maar ja weet je het is wel elke keer 200 euro en, en ja nu kan ik het gewoon zelf dus ja ik, uh, ik denk dat mensen gewoon uh, moeten komen dan uh, naar jou dan ja. Ja, leuk. Je bent heel uh, helder in je aanpak. Dus wat ik uh, die dag ook leuk vond, is dat je ook een deel van, dat online, uh, van die online training ook laat zien en echt gebruikt als leidraad. Dan had ik echt iets van, oh, dat is wel echt heel goed uh, over nagedacht en heel stapsgewijs. En ik kan het thuis nog weer even nakijken, weet je. Dus als ik wat wil opzoeken, dan, uh, dan heb ik het.